Een hele hele goede morgen allemaal. We gaan beginnen met de Netwerkdag 2017. Those new companies, you know, they don't have customer service people that you can call. They have everything on APIs, forums to help. And and if there is customer service, you do the power of the crowd. You post something on the forum and then other people get in and say, "Hey, I know I know the answer to that. I did that before." So that's what we need to get to internet, dat netwerken geen grenzen kennen, dat je je dienstverlening wereldwijd kunt aanbieden. Omdat we een vrij internet hebben, dat is heel belangrijk dat het zo blijft. Erg interessant, erg inspirerend voor een hele brede doelgroep. Mensen uit het mbo, hbo, universitaire wereld. Ja, hele goede synergie. Niet alleen van technisch deel, maar ook omdat je collega's van andere universiteiten onderzoeksinstellingen tegenkomt. Waarmee je weer allerlei verhalen kunt uitwisselen. En dingen hoort waarvan je dacht van verhip, zo hadden we het ook kunnen doen. Of misschien doen wij het toch beter. We zijn aan het eind van een lange, maar hele mooie en inspirerende netwerkdag. Ik ga naar huis, maar ik hoop jullie allemaal volgend jaar weer te zien. Tot dan!